Ondertussen wordt de volgende presentatie klaargezet, dan kan ik het even introduceren. Naast mij staat Peter Ten Wolde. En het is een oud student van de Hogeschool. En ik zie hier in het papiertje staan: toen bestonden studentcijfers nog uit veel minder cijfers. Studentnummer was 882202. Dus dat zijn er wat minder dan de hele reeks die de studenten Klopt. hier uh, Klopt. hebben. En uh, wel een vergelijkbare uh, opleiding eigenlijk gehad. Toen heette het nog de Intersector Informatica. Daarna afstuderen specialisatie in management informatie. En inmiddels, al twintig jaar verder, adviseren uh, organisaties wereldwijd over onderwerpen zoals rapportage, scorecards, budgettering. En die informatie gaat over het meten en presenteren van dingen die je eigenlijk al wist... En dan hoe dat, wat er dan binnen die organisatie speelt. Hmm, dat klinkt spannend. Is daar een link met datgene wat je nu maakt? Nou ja, wat ik zeg, vroeger sprak ik met name met organisaties over het meten en ja, dan, dan van, dan van ik hoe wij te presteren en wat ze en doen. Ja. Sorry. Dank, je, dank je wel. Even. Vroeger richtte ik me voornamelijk op managementinformatie: het meten en presenteren van dingen die, ja, die je eigenlijk al wist, die voornamelijk binnen je organisatie spelen. En vandaag de dag hou ik me meer bezig met het presenteren van informatie die de meeste mensen niet weten. Ja. Goedemiddag allemaal, um, hartstikke fijn dat ik hier mag zijn. Ik zou oorspronkelijk 20 minuten spreken, dus daar zat ik heel strak in. Toen viel er een spreker uit, nu mag ik 40 minuten spreken. Dat is heel mooi, alleen het risico is dat ik dan enorm ga doorlopen kletsen, omdat ik nu het idee heb dat ik alle tijd van de wereld heb. Maar ik moet voor mezelf ertoe dwingen toch een beetje door te gaan. En als ik het niet doe, dan neem ik aan dat Dave mij op tijd wel stopt. Um, fijn om hier te zijn. Dave heeft het vanochtend gehad over uitdagingen die er zijn in de wereld. Zoals armoede, honger, overbevolking. En ja, die uitdagingen die zijn er, absoluut. Maar ik ga ook voor een deel laten zien dat op heel veel gebieden dat soort uitdagingen al voor een belangrijk deel onder controle zijn. Als we de juiste dingen blijven doen. En daarnaast geloof ik heel erg in nieuwe technologieën. En ik ga het vanmiddag niet over technologie hebben, maar ik geloof wel dat die nieuwe technologieën bij kunnen dragen aan oplossingen voor dat soort problemen. En daarom ben ik heel blij met wat ik vanochtend gezien heb. Ja, ik heb van jullie in de posterpresentaties ontzettend veel mooie toepassingen van nieuwe technologieën gezien. Ja, waarvan ik je nu al mee kan geven dat heel veel organisaties ontzettend veel moeite hebben met het bedenken en ontwikkelen van dat soort oplossingen. Dus jullie zijn heel erg welkom in organisaties en het bedrijfsleven. Daar is behoefte aan. Verder vind ik dit specifieke moment ontzettend mooi om in deze ruimte te mogen staan. Want het is deze maand 25 jaar geleden dat ik afstudeerde aan de Haagse Hogeschool. Dat is een heel andere tijd. Dat was een heel ander beeld. Ja, de opleiding zat op het Louis Couperusplein. Dit gebouw bestond nog niet. Pallas Athene was een bruisende studentenvereniging. En ik heb de introductie van de OV-studentenkaart nog meegemaakt. Het was een andere tijd, dat was een heel ander beeld. En dat beeld, daar wil ik het met jullie over hebben. Want ik heb een stelling, en die stelling luidt als volgt. Het beeld van de wereld dat in ons hoofd zit, is vertekend en achterhaald. En ik begin met een aantal beelden die jullie waarschijnlijk wel kennen. Misschien via verhalen en overleving... Maar dit soort beelden komt wellicht wel bekend voort. Ja? De tijd dat oma Gent nog in zijn Porsche over de snelwegen zoefde. Als je pannen had met je auto, dan gebruikte je een praatpaal om de ANWB te bellen. Mobiele telefoontjes bestonden nog niet. Nu hebben we allemaal een mobieltje, zodat vorig jaar juli de laatste praatpaal buiten gebruik gesteld is. Het Prins Klausplein bij Voorburg zag er als volgt uit. Iedereen weet dat dit beeld veranderd is. Iedereen weet dat dit plaatje niet meer klopt. En dat het Prins Klausplein er nu als volgt uitziet. Iedereen weet dat. Stel je nou eens voor dat je je navigatie opstart en dat die zegt... Zo, de kaart van 1980 is geladen. Let's go! Zou jij die TomTom vertrouwen en ermee de weg op gaan? Natuurlijk niet. Maar het eigenaardige is... Dat we in onze dagelijkse praktijk wel vaak dit soort achterhaalde kaarten en wereldbeelden gebruiken om onze mening te vormen. En daar wil ik het met jullie over hebben. Onwetendheid, vooroordelen, hoe dat je wereldbeeld beïnvloedt en een andere manier om daarmee om te gaan. En ik ga het vanmiddag niet hebben over hoe je onderzoek moet doen. Want daar hebben jullie allemaal docenten voor die dat veel beter kunnen vertellen dan ik. Maar ik hoop dat je met mijn verhaal je voordeel kunt doen... door in je dagelijkse omgeving genuanceerdere meningen te vormen... en daardoor betere beslissingen kunt nemen. En dus ook beter onderzoek kunt doen. Voor een deel van mijn verhaal maak ik gebruik van het gedachtegoed... van een van mijn persoonlijke helden, Hans Rosling. En misschien ken je hem wel van een van zijn vele TED-talks... of zijn optreden bij Zondag met Lubach. Hans was professor internationale gezondheid aan het Karolinska-instituut in Zweden. Dat is het instituut dat de Nobelprijs voor de geneeskunde uitgeeft. In de jaren tachtig zat Hans lange tijd in Afrika als arts. En daarnaast was hij statisticus en wist hij met veel verve en zijn beroemde bubble charts... zijn visie op lange termijnontwikkelingen uit te dragen. En vanuit mijn achtergrond op het gebied van managementinformatie was ik al jarenlang fan van Hans. Helaas is hij vorig jaar februari overleden. Maar dat is wel mijn inspiratie om zijn verhaal en zijn gedachtegoed verder uit te dragen. Ik wil graag in eerste instantie met jullie kijken in hoeverre we met z'n allen op de hoogte zijn van een aantal algemene langetermijnontwikkelingen. En ik doe dat met drie vragen. En gezien de achtergrond van Hans als arts liggen die vragen op het gebied van gezondheid en de wereldbevolking. De eerste vraag gaat over extreme armoede. Ja, oftewel van minder dan 2 dollar per dag rond moeten komen. Om daar een beetje een beeld bij te schetsen, hè, dat je op je blote voeten een aantal uur naar de waterput moet lopen, om vervolgens op een open vuurtje dat maaltje te koken, dat eigenlijk net niet voedzaam genoeg is. Vraag, als je denkt aan de afgelopen 20 jaar, en je denkt aan het aandeel, het percentage van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft, is dat aandeel, dat percentage dan verdubbeld, Ongeveer gelijk gebleven of bijna gehalveerd? Wie van jullie denkt bijna verdubbeld? Wie denkt ongeveer hetzelfde gebleven? Wie denkt bijna gehalveerd? Dank je wel. Het juiste antwoord is bijna gehalveerd. Het aandeel mensen van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft is de afgelopen twintig jaar gehalveerd. En deze vraag is aan mensen in veel landen in een onderzoek voorgelegd. En helaas zijn de resultaten van dat onderzoek niet zo heel erg gunstig. Ja, bijvoorbeeld in Zweden, daar gaf 25% van de mensen het juiste antwoord. Best een aardige score. Maar in alle andere landen waar deze vraag gesteld is, is het aantal mensen dat het juiste antwoord weet ontzettend veel lager. En wat we hier zien op 33%, dat noem ik de goklijn. De lijn die we gebruiken als grens voor wat we een goed niveau van antwoorden vinden. En onze doelstelling, onze benchmark is dus of minimaal één op de drie mensen het juiste antwoord geeft. En in dit geval wordt die grens dus niet gehaald. Zelfs niet in Zweden. En bovenop de goklijn zit onze scheidsrechter van vanmiddag. Degene die de goknorm heeft vastgesteld. Ik stel jullie graag voor aan Clyde, de chimpansee. Clyde heeft drie bananen met A, B en C erop. En door willekeurig een banaan te kiezen, beantwoordt Clyde de vragen. Zoals te verwachten, geeft Clyde in 33% van de gevallen het juiste antwoord... door simpelweg te gokken. Dat is dus onze benchmark. Kunnen we Clyde verslaan? Volgende vraag. Hoeveel kinderen zullen er tegen het einde van de eeuw zijn? Achtergrond bij die vraag... In 1950 waren er minder dan 1 miljard kinderen tussen de 0 en 15. In 2000 was dat aantal gegroeid tot 2 miljard. Wat denk je, wat de verwachtingen van de experts van de Verenigde Naties zijn, hoeveel er in 2100 zullen zijn? 4, 3 of 2 miljard? Wie denkt 4 miljard? Wie denkt 3 miljard? Wie denkt 2 miljard? Dank jullie wel. Juist het antwoord is 2 miljard. En ook hier zien we, behalve in Zuid-Korea en Japan, haalt niemand de norm van Clyde. We halen die norm niet. Verreweg het grootste deel van de mensen overal denkt dat het aantal kinderen nog enorm veel zal stijgen. Laatste vraag. Inentingen. Als je denkt aan alle eenjarige kinderen wereldwijd, hoeveel procent daarvan is tegenwoordig in de hele wereld ingeënt tegen minimaal één ziekte? 80, 50 of 20 procent. Nogmaals, wie denkt er 80 procent? Mooi, wie denkt 50 procent? Wie denkt 20 procent? Mooi, mooi, mooi. Dit is hoe de trend in vaccinaties is verlopen. Van 22 procent in 1980 tot 88 procent vandaag de dag. Fantastisch om te zien hoe goed dat gaat. Maar ook hier zien we, de norm van Clyde wordt nergens gehaald. We antwoorden slechter dan willekeurig gokken. En een groot deel van de mensen beantwoordt deze vraag aan de hand van die wereldkaart van 1980. En dat wereldbeeld kan dus wel een update gebruiken. En het ligt niet zozeer aan de mensen die aan het onderzoek deden. Want deze vragen zijn ook gesteld op vele conferenties en bijeenkomsten. En ik pak er een aantal uit. Eerste, één van de tien grootste banken ter wereld. Ja, weten deze bankiers het juiste antwoord? Helaas. Slechts 4% van de bankiers geeft het juiste antwoord. En een schokkende 85% geeft het heel erg extreem foute antwoord. Ja. Hoe groot is dat verschil? Wel niet tussen 80 en 20%. Dit zijn de mensen die over het grote geld gaan. Maar 85% van deze investmentbankers heeft geen helder beeld hoe de wereld in elkaar zit. Goed dan. Het World Economic Forum. Regeringsleiders, businessleiders, de rijkste der aarde bij elkaar in Davos, Met de beste adviseurs en toegang tot de beste informatie. Hoe brengen zij het eraf? 18% correct. Laten we eens naar de wetenschap gaan kijken dan. Nobelprijswinnaars en medische wetenschappers. Het lijkt dus wel dat hoe specialistischer je kennis is, des te slechter je antwoord. Want zij komen niet verder dan 8%. En ook de media lijken niet erg goed te scoren omtrent dit soort lange termijn ontwikkelingen. En zo lopen we met zo'n vertekend wereldbeeld rond en verliezen we het nogal eens van Clyde. Maar dan rijst natuurlijk de vraag: als we er zo vaak naast zitten, hoe zit het dan wel? En dat laat ik graag zien aan de hand van de wereldwijde ontwikkeling op het gebied van familieomvang en levensverwachting. Dit is het beeld dat de meeste mensen hebben over het Westen ten opzichte van ontwikkelingslanden. Het Westen, kleine families, weinig kinderen, hoge levensverwachting. Ontwikkelingslanden, veel kinderen, grote families en een lage levensverwachting. En ik kan interactief laten zien hoe dit beeld zich heeft ontwikkeld... van 1800 tot aan vandaag de dag. En ik switch daarvoor naar een stukje software... dat door de Gapminder Stichting van Hans Rosling beschikbaar gesteld wordt. En wat we hier zien is het aantal baby's per vrouw uitgezet naar de levensverwachting in het jaar 1800. Ieder land heeft zijn eigen bubbel. En de kleur van de bubbel geeft de regio weer. De, sorry, de rode landen zijn Azië, de blauwe landen Afrika, de groene landen Amerika en de gele landen zijn Europa. Het beeld wat we zien, eigenlijk over de hele wereld hetzelfde beeld. Vrouwen krijgen veel kinderen en we worden niet oud. Verder dan 40 jaar komen we niet. Hoe heeft zich dit beeld zich ontwikkeld tot aan vandaag? Dames en heren, ik zet de wereld aan. In het begin gebeurt er nog niet zoveel met de levensverwachting. We werken voornamelijk op het platteland en hebben daarbij veel kinderen nodig om ons te helpen. Af en toe een uitschieter door een lokale oorlog, hongersnood of een epidemie als de pest... Tegen het einde van de 19e eeuw zien we dit langzaam veranderen. Als gevolg van de industriële revolutie. We worden gezonder, welvarender, leven langer en nemen minder kinderen. En we zien de Verenigde Staten en Europa lopen voorop. Dan gaan de ontwikkelingen snel met een aantal uitschieters. Vroom. Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep. Je voelt de volgende aankomen. Tweede Wereldoorlog, 40-45. Daar gaat die levensverwachting. China, 1960, met de grote hongersnood. Een enorme dip naar beneden. 1976, Cambodja met Pol Pot. Woem, daar gaat die levensverwachting. Kleine blauwe stip, 1994. Rwanda met de genocide op de toetsies. En zo komen we aan bij het beeld van vandaag, 2015. Overal zien we dezelfde trend. Een jaar voor een belangrijk deel... Is Afrika nog in ontwikkeling? Maar ook daar zien we onmiskenbaar dezelfde trend als in de rest van de wereld. Ongeacht regio, cultuur of religie. De levensverwachting neemt toe en het aantal baby's per vrouw neemt af. Op dit moment is wereldwijd het aantal baby's per vrouw 2,5. Alles bij elkaar. En de verwachting is dat dit nog gaat dalen naar 2 of ietsje minder. En die oude definitie van Westen en ontwikkelingslanden, die klopt niet meer. En het is dan ook beter om te spreken over laag-, midden- en hoge inkomens. En die is ook interessant om te bekijken. De wereldwijde ontwikkeling op inkomensniveau. Ik neem jullie mee naar 1967. Voor mij persoonlijk een fantastisch jaar, want toen werd ik geboren en begon het feest voor mij. Helaas was het in de rest van de wereld minder feest... 53,8% van de mensen leefde in extreme armoede. Minder dan 2 dollar per dag. Nou, er waren twee groepen in de wereld. Links een bult van 2 dollar per dag of minder. Rechts een bult van 10 dollar per dag of meer. Maar de arm, rijk en er zat minder tussenin. En ook hier weer kunnen we zeggen, hoe is dat verlopen tot aan vandaag de dag? Ik zet de wereld weer aan. De wereldbevolking groeit... Die kameel die laat af en toe een boertje. En we zien hoe die twee bulten samenvoegen tot één grote bult in het midden. En dit is het plaatje van de verdeling van de wereldbevolking naar inkomen vandaag de dag. 11,4% van de mensen in armoede. En sinds 2016 is dat onder de 10% gedaald. Ja, enerzijds is het fantastisch om te zien hoe in een periode van slechts 50 jaar tijd... ...het aandeel mensen in armoede gedaald is van 53,8 naar onder de 10 maar Op hetzelfde moment betekent dat natuurlijk dat nog steeds één op de 10 mensen in armoede leeft. En dat is natuurlijk vreselijk en die mensen moeten geholpen worden. Maar ook, en dat wordt vaak vergeten of sterker eigenlijk nog, totaal niet gezien. Kijk naar die enorme bult in het midden, rechts van die lijn. Die bult laat zien dat het overgrote merendeel van de wereld alle mensen een redelijk tot goed inkomen hebben. Dus in de zin van algemene ontwikkeling van de wereldbevolking gaat het eigenlijk heel erg goed met de wereld. En natuurlijk, er zijn nog enorm veel misstanden en er gaat nog ontzettend veel mis. Maar in zijn geheel gaan we er met z'n allen op vooruit. Terug naar de presentatie. Dit is de verdeling van de wereldbevolking naar inkomensniveaus. Vraag. De voorgaande grafiek die we, gaan, die we zagen maakt gebruik van zogenaamde income parity berekeningen. Dus dat is teruggerekend naar wat het besteedbare inkomen is. Dat is nog steeds geen compleet zuivere methode... Een van de lastigste dingen bij dit soort vergelijkingen is... Um, ja, wat je voor een dollar koopt in Amerika... is wat anders dan wat je voor een dollar koopt in Burundi. Daar wordt zo goed mogelijk naar geke gekeken. Maar dat zou men het liefste wat, wat meer gedetailleerd hebben. Dit is een grove indeling die normaal gesproken gehanteerd wordt... door de Wereldbank en de Verenigde Naties... om dit soort vergelijkingen te doen. Dus het is niet perfect, maar het gaat een heel eindig goede kant op. En het geeft de... De, de, de grootheden aan. Sowieso, die grens van extreme armoede, die is niet heel erg hard. Ja, die ligt op dit moment op 2 dollar, maar of je nou 1,9 of 2,1 dollar, dat ja, is moeilijk te zeggen. Het gaat om de ideeën en de beelden. Ja, want ik kan dus, je kan bijvoorbeeld denken, ja Peter, je zegt een redelijk tot goed inkomen, maar ik zie daar een fiets. Dat vind ik niet echt een, reden, een, een teken van goed inkomen. Maar waar het me om gaat, is dat als die fiets... Het verschil maakt tussen vier uur lopen naar de waterput of in één uur er naartoe fietsen, dan is dat een zeer wezenlijk verschil. En een enorme stap vooruit. Ja, dan hou je bijvoorbeeld tijd over om te lezen en schrijven. Dat kunnen wij ons waarschijnlijk slecht voorstellen, maar dat zijn dus enorm grote sprongen. En wat we hier zien: de grove verdeling van de wereldbevolking naar inkomensniveaus. Eén zo'n poppetje, een kleine. 1 miljard mensen in armoede, 3 miljard, 2 miljard, 1 miljard. Grove indeling. Perceptie is niet hetzelfde als de realiteit. Want als we kijken naar die lage inkomenslanden, de armste landen ter wereld, zo'n 750 miljoen mensen. Eén van de zeven poppetjes, zoals we zojuist zagen. Maar als je aan mensen vraagt wat ze denken, hoeveel mensen er in de armste landen wonen, dan denken de meeste mensen dat de helft van de wereldbevolking in de armste landen woont. Dat stellen die vier poppetjes voor. Kun je nagaan, perceptie de helft, realiteit 10%. En als je dan vraagt naar de ideeën omtrent de lage inkomenslanden... Ja, bijvoorbeeld de levensverwachting... dan denken de meeste mensen dat de mensen in de lage inkomenslanden 45 jaar oud worden. En we hebben zojuist al gezien dat dat veel hoger is. Of andere karakteristieken, zoals meisjes die naar de lagere school gaan... We denken slechts 20%. Voldoende toegang tot veilig drinkwater. We denken slechts 20%. Voldoende voedsel om de dag door te komen. We denken slechts 30%. Het, typisch die uitdagingen waar Dave vanochtend over sprak. Dat is best een heel slecht beeld. Dat ziet er niet echt positief uit. En mensen vragen dan soms, ja Peter waarom hamer je hier zo op? Waarom vind je dat nou zo belangrijk? Nou, mijn punt is, als je denkt dat de zaken er zo voor staan, als dit het beeld is wat van de wereld wat in je hoofd zit, en dan zou je zomaar eens kunnen denken, ja, die ontwikkelingshulp die we nou al decennia lang geven, dat zet niet echt zoden aan de dijk. En die Bill Gates met zijn doelstelling om de armoede de wereld uit te helpen, dat is echt mission impossible. Als dat je beeld is en je op basis daarvan beslissingen neemt, en dan zou je zomaar eens kunnen denken, ah, sorry, laat ik oxfam novit eens niet helpen. Het helpt toch niet echt. En dat zou zonde zijn. Want als je kijkt naar de werkelijkheid, dan ziet die er gelukkig radicaal beter uit. Dit zijn de werkelijke cijfers. Meisjes naar de lagere school, 63 in plaats van 20%. Veilig drinkwater, 66 in plaats van 20%. Voldoende voedsel, 74 in plaats van 30%. En dit zijn dan de cijfers voor de armste 10% van de wereldbevolking. Bij 90% van de mensen gaat het dus nog beter. En dat vind ik dus belangrijk. Het beeld wat in je hoofd zit, een beslissing. Werkelijkheid en zeer waarschijnlijk een andere beslissing. Tuurlijk blijf ik ook van Novib helpen, want het helpt en goede, gaat de goede kant op. En misschien... Beslis je wel precies andersom over die donatie aan Oxfam NoVib. Maar ik vind het belangrijk om te zien dat je die beslissingen dus wel op basis van de juiste perceptie en cijfers doet. Af en, op die manier lopen we rond met een vertekend en achterhaald wereldbeeld. En verliezen we het nogal eens van Clyde. En dan zeg je misschien, ja, ik ben geen expert op dit gebied. Dit zijn geen zaken waar ik me dagelijks mee bezighoud. En dat is natuurlijk zo, maar het geeft wel aan dat er wat aan de hand is. Kijk, stel dat we geen enkele 0,0 kennis zouden hebben. Dan zouden we net zo goed scoren als Clyde. En Clyde staat erbij voor willekeurig gokken. Uiteraard beweer ik niet dat Clyde meer weet of slimmer is dan wij. Integendeel. Maar als je kijkt naar de antwoorden op de vragen, dan scoren we slechter dan Clyde. We scoren slechter dan willekeurig gokken. Dus daar moet iets anders aan de hand zijn. Dat is een belangrijk punt. Daar kom ik nog zo dadelijk nog op terug. Daarnaast nog een aantal kleine voorbeelden ietsje dichter bij huis. Om te laten zien dat dit soort vertekende wereldbeelden vrij universeel zijn. Eh, onderzoeksbureau Ipsos laat zien dat wij hier in Nederland denken, de meeste mensen denken dat 75% van de Nederlanders een Facebook-account heeft. In werkelijkheid is het 54%. Significant verschil. Gezondheidszorg. De meeste mensen denken dat we in Nederland 19% van het bruto binnenlands product aan de zorg uitgeven. In werkelijkheid is het 11%. Grof gezegd een verschil van zo'n 50 miljard euro. We denken dat van de mensen tussen 20 en 79 26% een vorm van diabetes heeft. In werkelijkheid is het 6%. Een significant verschil. En het gaat me bij al deze voorbeelden niet om die exacte getallen. Correct tot vier cijfers achter de comma en hoe dat dan wel niet precies berekend is. Het gaat me om dat beeld dat in ons hoofd zit. Want je kunt dus zomaar denken... Jeetje, een kwart van de bevolking heeft diabetes. Dat is ernstig, daar moet wat aan gedaan worden. Waarom gaat er eigenlijk niet meer geld naar de zorg? Ja, er moet meer geld naar de zorg. En nou zullen er best heel goede redenen zijn dat er meer geld naar de zorg moet. Maar op die manier ontstaan meningen op basis van verkeerde perceptie in plaats van realiteit. En zo zitten er dus nogal wat beelden in ons hoofd. En een van die beelden heeft betrekking op de groei van de wereldbevolking. Veel mensen zijn bang dat de wereldbevolking nog explosief zal blijven groeien totdat... Ja, ik weet niet, de aarde het niet meer aankan en ontploft. Laten we een klein stukje vooruitkijken om te zien... wat de verwachtingen van de Verenigde Naties zijn... omtrent de groei van de wereldbevolking. Dit is op dit moment de opbouw van de wereldbevolking. Op dit moment hele wereld bij elkaar. We hebben 2 miljard kinderen tussen de 0 en 15. 2 miljard mensen tussen de 15 en 30. Jullie dus. 1 miljard 30, 45, 1 miljard 45, 60... 1 miljard mensen, 60 jaar en ouder. En daarnaast zien we drie blauwe grijze vakjes. En die gaan we langzaam aanvullen. Want wat gebeurt er iedere dag met ons allemaal? We worden allemaal een dagje ouder. Wat gebeurt er met oude mensen? Helaas, die gaan dood, die overlijden. Sorry. Een van de weinige zekerheden, hè? tenminste... Op dit moment nog wordt gesproken over eeuwig leven, nieuwe technologieën, maar daar zouden we het vandaag niet over hebben. Sorry. Als je dit bekijkt over een periode van 15 jaar, gebeurt er het volgende. Oude generatie overlijdt, we schuiven allemaal een stapje op naar boven, de jonge generatie krijgt kinderen en op die manier wordt die onderste laag weer gevuld. 8 miljard mensen. Weer 15 jaar later, hetzelfde verhaal. Oude generatie overlijdt, we schuiven op, de jongere generatie krijgt kinderen, 9 miljard. Weer 15 jaar later precies hetzelfde verhaal. Oude generatie overlijdt, schuift een stapje op. Jongere generatie krijgt kinderen, 10 miljard. En we zien hoe al die grijze vakjes zich langzaam aanvullen. Ik noem dat ook wel de onvermijdelijke opvulling van volwassenen. En de groei van de wereldbevolking zit hem dan ook niet in een toename van het aantal kinderen, die 4, 3, 2 miljard. De groei van de wereldbevolking zit hem in die toename van volwassenen. Daarnaast is de verwachting dat we onder de huidige omstandigheden met z'n allen gemiddeld ietsje ouder worden. En zo komt er dan nog 1 miljard mensen bij en eindigen we tegen het einde van de eeuw op 11 miljard mensen. Dit is wat we zojuist gezien hebben, hoe zo'n generatie van vandaag over de tijd naar boven toe opschuift. Het is belangrijk te onderkennen dat dit hele plaatje gebaseerd is op nu, vandaag. Al die mensen in het plaatje van 2015 staan nu al op de aarde. Die opvulling van volwassenen is dan ook onvermijdelijk. Die gaat gebeuren. Tegelijkertijd weten we ook dat het onder de huidige omstandigheden... bij die 11 miljard zal blijven en niet meer zal worden. Want jullie weten inmiddels net als ik dat het aantal baby's per vrouw 2,5 is... met de verwachting dat het gaat dalen naar onder de 2. Dus die kolom van 2 miljard baby's per generatie die groeit niet meer. Die is nu al constant. Ja, dus die toren die blijft er hetzelfde uitzien. Volgende vraag. Waar wonen al die mensen dan? Wat is de geografische verdeling? Op dit moment ziet het er als volgt uit. 1 miljard mensen in Amerika, 1 miljard Europa, 1 miljard Afrika, 4 miljard in Azië. Ik noem dat ook wel de pincode van de aarde. 1114. Door naar 2050. Wat zijn de verwachtingen? 1 miljard mensen in Azië erbij. 1 miljard in Afrika erbij. En de pincode wordt 1125. Door naar het einde van de eeuw. Afrika krijgt er nog 2 miljard mensen bij. En zo eindigen we met een pincode van 1145. Verder is het interessant om te kijken wat er gebeurt... als we hier het traditionele Westen uithalen. Daar splits ik Amerika in Noord- en Zuid-Amerika... Europa en West-Europa in de rest. En zie hier het resultaat. Wat we op dit moment de Westerse wereld noemen, maakt tegen het einde van de eeuw 8% van het totaal uit. Verreweg het merendeel van de mensen, van de wereldbevolking, zal dus bestaan uit landen en mensen die nu nog in opkomst zijn. Van laag naar midden en midden naar hoog inkomen. En de vraag is dan natuurlijk hoe we hiermee om willen gaan om dit in goede banen te leiden. En die stippellijn om die westerse landen, die vind ik altijd wel heel tekenend. Ja, die doet me altijd denken aan de muur van meneer Trump en onze frontex in de Middellandse Zee. En natuurlijk is migratie een belangrijk onderwerp. Het is wat mij betreft echter wel zo dat de discussie vele malen groter is dan of en hoe we bootjes met migranten en vluchtelingen moeten tegenhouden. Onze hele westerse wereld, globaliseerde wereld, is radicaal aan het veranderen. En zoals hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans vaak zegt, we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. En die stippellijn als muur om het westen, die doet me ook altijd denken aan die andere helden. 2000, ja, Astrix en kennen. ik weet niet of die die kennen. Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallië bezet door de soldaten van de Romeinse veld in Julius Caesar. Heel Gallië, Nee. Een klein dorp bleef dapper weerstand bieden. De Galliërs van Asterix en Obelix zijn voor mij een metafoor voor de vraagstukken van deze tijd waar we met z'n allen mee te maken hebben. En volgens mij zijn er globaal genomen twee oplossingsrichtingen. Of we blijven net zo heldhaftig als de Galliërs proberen onze vermeende westerse superioriteit vast te houden. Anderen onze wil op te leggen en buiten de deur te houden. Of we gebruiken onze rijkdom, voorspoed, technologische kennis en vaardigheid om samen te werken. Om er voor ons allen iets moois van te maken. Ja? Want dat westerse toverdrankje van Asterix. Het zou zomaar eens kunnen dat de magische kracht daarvan opeens is uitgewerkt. Ja, of dat die 82%, 92% van de wereldbevolking een heel ander drankje wil. En zelfs Astrix en oblix. Verkende en omarmde reeds in hun tijd andere culturen en gebruiken. En dan denk je misschien, ah. het einde van de eeuw, dat is een ver van mijn bedshow. Echt waar? Je kinderen gaan het meemaken. Sterker nog, het is nu al aan de hand. Stel je bent marketeer of communicatiemedewerker. en je doelgroep zijn de millennials, dus jullie, geboren tussen 1980 en 2000. En jullie staan er onbekend dat je echt ontzettend lastig te marketen bent omdat jullie alles anders willen. Op dit moment zijn er 2 miljard millennials in de wereld. En slechts 12% daarvan woont in de Westerse landen. Onderzoek laat zien dat die andere 88% toch echt andere wensen en behoeften heeft dan hier in het Westen. Dus als we mee willen blijven spelen, zullen we ons toch echt aan moeten passen aan die veranderende werkelijkheid. We zullen anders moeten leren kijken. En de vraag is dan ook... Hoe komt het dat Clyde zo vaak van ons wint? Waar komen die onwetendheid en vooroordelen vandaan? Een drietal redenen, en dat begint hier. Dit is de Pallestraat in Alphen aan de Rijn, de buurt waar ik opgroeide. En mijn ervaringen met vriendjes en familie die vormden mijn wereldbeeld. Wat is wel en niet normaal? En daarmee hebben we allemaal per definitie een persoonlijke bias... Ja, een stuk vooringenomenheid, een gekleurde bril die we ten alle tijden op hebben en met ons meedragen. En toen ging ik naar school. School is goed en belangrijk. Maar scholen zijn ook gekleurd. Zo was mijn basisschool, protestants-christelijk. Daarnaast is het nog steeds geen gewoonte dat het lesmateriaal en de boeken regelmatig geüpdate, geüpdate worden. Ja, hier op de Haagse Hogeschool natuurlijk wel, maar al die andere scholen. Lopen altijd achter. En zo stapelen we tijdens onze periode op school achterhaalde feiten bovenop onze persoonlijke bias. En de derde reden is het nieuws. Als je naar het nieuws kijkt, lijkt het wel of de wereld morgen vergaat. Oorlogen, aanslagen, rampen, de ellende lijkt niet te overzien. En in de huidige digitale wereld is er meer nieuws dat sneller tot ons komt dan ooit tevoren. Goed nieuws bestaat niet. Ja, dat Jan en Marie 50 jaar gelukkig getrouwd zijn, haalt hoog uit het lokale suffertje. Genetisch gezien is er ook een reden dat ons brein zo gefocust is op slecht nieuws. Vroeger was dat namelijk heel handig. Als je in de oertijd rondliep en je hoorde wat ritselen en je dacht, dat zal wel geen beer zijn, dan was het er natuurlijk mooi wel eentje. Ha! En die focus op angst, daar spelen de media op in. Nou, en op die manier komen er een aantal dingen samen. Enerzijds hebben we dus onze bronnen van vertekende en gekleurde informatie. En daarnaast de dingen die ons menselijk maken, zoals intuïtie en onderbuikgevoelens. Maar helaas hebben we ook een aantal trekjes die minder effectief zijn. Zoals de neiging om snel conclusies te trekken, ongewone zaken te willen simplificeren, bewijs te negeren of voorkeur te geven aan feiten die onze mening bevestigen. We doen dat meestal onbewust. Maar op die manier ontstaat voor veel mensen een wereldbeeld dat op zijn kop staat. Waarbij omhooggaande trends omlaag lijken te gaan en andersom. En dat vertekende wereldbeeld is, wat mij betreft, een behoorlijk probleem. Want volgens mij is er het volgende aan de hand. En dit is de kern waarom ik zo graag dit verhaal aan jullie vertel. Kijk. Er zijn uitdagingen, zoals klimaat, migratie en ongelijkheid. Moeten we wat aan doen. Maar net zo goed kansen, zoals nieuwe technologieën. En daarom ben ik dus zo blij, wat ik vandaag gezien heb... hoe jullie dat nu al toepassen. Dat gaat oplossingen bieden. Maar als ik zie hoe ongefundeerd en ongenuanceerd er geroeptoeterd wordt... met name op sociale media... dan moeten we wat mij betreft hard werken aan een genuanceerde wereldbeeld. We moeten anders leren kijken. En de vraag is dan ook... Is er wat aan te doen? Zijn er tips en trucs om Clyde te kunnen verslaan? Daarvoor moeten we in eerste instantie een tiental dramatische instincten onderkennen. En die dramatische instincten die vormen dit zwarte filter van bommen, ellende en granaten. Evolutionair gezien zijn we gewend om via dat zwarte filter naar de wereld te kijken. Vroeger was dat voor onze overleving heel erg handig, maar nu zit het ons in de weg. We moeten dat filter dus veranderen. Laten we een drietal van die dramatische instincten eens bekijken en zien of we die om kunnen denken. Ten eerste verschillen. Moet je kijken wat een verschil tussen links en rechts, arm en rijk, hoog en laag. Oh ja, waar zit dat verschil? Kijk naar waar de meerderheid zich bevindt. En natuurlijk zeg ik daarmee niet dat je niet op die terrorist moet letten. Of dat je niet in die niche op zoek moet naar een enorme mogelijkheid die daar ligt. Maar het is niet verstandig om je volledige wereldbeeld uitsluitend aan de uitzonderingen op te hangen. Volgende. Het wordt steeds erger. Maar wat gebeurt er als je uit de waan van de dag stapt en dingen over een iets langere termijn bekijkt? Ga ervan uit dat het voornamelijk slecht nieuws is dat je in de media hoort. Goed nieuws vinden onze hersenen eenvoudigweg niet interessant. En de derde, die zien er raar uit. Dat gekke petje en die rare ogen. Maar wat zijn nou eigenlijk hun gedachten, ideeën en wensen? Probeer door de stereotypen heen te kijken. En pas op, want die zijn heel venijnig. Ja? Een aantal kleine voorbeeldjes over stereotypen. Ah, die gasten van verkoop die snappen echt niet dat we die orders zo snel niet kunnen produceren. Ah. Die ons van planning, die snappen echt niet dat onze klanten die orders snel nodig hebben. Vrouwen snappen geen techniek. Mannen snappen niks van emoties. Stugge Noorderlingen, bekakte westelingen. En zo kan ik nog wel een paar uur doorgaan. Stereotypen zitten overal. Door op die manier al die dramatische instincten om te, om te buigen... krijgen we de zogenaamde tien geboden van feitelijkheid... Feitelijkheid, factfulness, een term die oorspronkelijk verzonnen is door Oela Rosling, de zoon van Hans Rosling. En staat voor de stressreducerende gewoonte om uitsluitend meningen te hebben waarvoor je sterk onderbouwende feiten hebt. En dat geeft een aantal praktische handleidingen die je ja, ook in je dagelijkse praktijk en in je onderzoek kan gebruiken. Ja, en niet alleen maar als je kijkt naar grote wereldontwikkelingen waar ik vanmiddag veel over gesproken heb. Ja, dus er bijvoorbeeld een. Uh, zie dingen in verhouding. Oftewel, maak ze vergelijkbaar. Um, ik hoorde een hele mooie presentatie vanochtend over het aantal verkeersongevallen in Den Haag. En in 2016 waren er blijkbaar 3800 verkeersongevallen. En dat is natuurlijk vreselijk, dat zijn er 3800 te veel. Maar zijn het veel verkeersongevallen? Ja, waar zet je die 3800 tegenaf? Je moet iets hebben om te vergelijken. Nou, door op die manier die principes toe te passen, ontstaat het Factfulness Framework. Een framework dat enerzijds lange termijnontwikkelingen en trends onderkent... en dat combineert met de tien geboden. De grondhouding waarmee je tegen die ontwikkelingen aankijkt. En als je dat framework toepast, ja, door angsten in de juiste verhouding te zien... uitzonderingen niet tot norm te verheffen en zaken op langere termijn te bekijken dan ontstaat een genuanceerde wereldbeeld, waardoor je betere beslissingen kunt nemen. Om af te ronden, ik nodig jullie allemaal van harte uit om naar de site van de Gapminder Stichting te gaan, om nader kennis te maken met het gedachtegoed van Hans Rosling. Door vervolgens te slagen voor de Gapminder Test, word je net als ik de trotse eigenaar van het Global Fact Certificate, zodat we met z'n allen kleid weer kunnen verslaan, door beter geïnformeerd naar de wereld te kijken. Dank jullie wel. Hallo, ja. Misschien kunnen we even de, de volgende spreker alvast klaarzetten en dan die tijd gebruiken om even misschien nog wat vragen te stellen. Peter, dankjewel voor deze presentatie. Ja. Voor het eerst dat ik hoor dat het wat beter gaat met de wereld, daar ben ik blij om. Ik wil ook even zeggen dat ik trots ben dat zo'n benaderd spreker, student geweest van de school. Dat geeft me hoop voor mijn studenten. Ik zit er wel zwart in. Maar we hebben het over hoe kunnen we de apen slaan. Maar is het niet zo dat we dommer geworden houden dan apen door de media? Is het niet zo dat het doemdenken door de media op ons afgebracht wordt? N niet alleen de media. Het is ook gewoon wat we leren en waar we mee omgaan. Um, het is sowieso, um, alleen de uitzonderingen en slechte dingen, die zijn nieuwswaardig. Dus die komen in de media. Maar het is ook gewoon alle aandacht die je krijgt en wat je leert en wat je hoort. Ik vraag aan mijn nichtje van elf, waar denk je aan bij Afrika? Het allereerste wat zij zegt, Rode Kruis en Marco Borsato. Van War Wat Was haar eerste reactie? Ja, Ik lees in de krant, de volkskrant, dat 25% van de wereldbevolking geen toegang heeft tot schoon drinkwater. Ik denk, nou, dat is heel veel, dat is wat negatief wat u brengt. In dezelfde krant lees ik dat 80% van de wereldbevolking beschikking heeft tot een mobiele telefoon. En dan denk ik, nou, dan kunnen 5% van de wereldbevolking bellen, waar blijft mijn water aan? Eh? Dus, en dat ja. komt omdat de media ons liever eh, een negatief beeld geeft om onze portemonnee maar open te houden voor novip en dat soort zaken. Klopt. Klopt. Tuurlijk, die hulporganisaties hebben er belang bij om dat beeld te schetsen. Maar aan de andere kant, met mijn plaatje van beeld wat je hebt, werkelijkheid wat je hebt. Ik zeg, ik vind het belangrijk om mensen een zuiver beeld te geven, zodat je vervolgens je beslissingen kunt nemen op basis van hoe dingen ervoor staan. En ja, dan heb je het over een stukje framing en positionering. Het, het ligt er ook een beetje aan hoe je je cijfers kiest. Ik kan voor iedere mening wel de juiste cijfers erbij trekken. Wat we bij de Gapminder Stichting proberen te doen met gevalideerde databronnen, dingen die goed meetbaar zijn, die betrouwbaar zijn, dit soort feiten naar voren te brengen. En daarmee mensen, dat aan mensen mee te geven. En te zeggen van, doe er je voordeel mee. En ja, kranten, politieke partijen, hulporganisaties hebben belang bij bepaalde zaken die voor hun belangrijk zijn. En... Dat hoop ik een beetje mee te geven, dat je daar wat doorheen kijkt. En ook niet op één nieuwsblom afgaat, maar meerdere nieuwsbronnen checkt. Is er nog een vraag vanuit de studenten? Daarboven, ja. Dave. Dan doen we die als laatste vraag en dan gaan we naar de andere spreker. Ondertussen neem ik een sprintje. wie? wie, wie. Um, ik hoor net dat de media ook een groot probleem is, nou, een onderdeel van het probleem is. Um, heeft u tips waardoor wij met een uh, zuiverdere blik naar de media kunnen kijken? Ik geloof niet alles wat je leest en check meerdere gegevensbronnen. Ik zeg, al die cijfers die ik hier liet zien dat is, zijn, is, zijn gegevens die verzameld worden door met name de Verenigde Naties, de Wereldbank en de, de World Health Organization. Er ja, wordt dan soms van gezegd. Ja, die zijn ook politiek gekleurd. Die hebben ook een bepaalde boodschap in een frame te brengen. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ergens houdt het op. Ik woon in Delft. Als de gemeente Delft mij zegt... op 1 januari waren er 102.260 inwoners, dan geloof ik dat. Dus dat soort basale feiten, die te verifiëren zijn, ga daarvan uit. Kijk daarnaar en, en vorm vervolgens je eigen beeld over wat jouw mening er daarom is. Wees kritisch. En ik heb ook geleerd om te zeggen, sorry, weet ik niet genoeg van, heb ik geen mening over. Tot later. Dank jullie wel.